Zijn er twee vrachtwagens? Zijn jullie helemaal gek geworden? Wapen laten vallen! Zorg de volgende voet, twee personen, één gaan we klem zetten. Oké, okay, spoedassistentie. alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn hem is GTA5, en dan ga ik met Wim op pad met de Kamar. Oh, brandlustertje. Uh, ja Wim dus bij de Kamar. Uh, nu kan het. EEP menu. Eerste aflevering met het EEP. Ja ik weet niet zeker. Eerste of tweede. Jullie hebben natuurlijk al met de Audi A6 gezien uh, met het EEP menu. Maar dus nu de eerste aflevering met Wim. Uh, of de eerste na die. Oh wauw voor. We houden het op de tweede aflevering met EIP menu. Misschien de derde, ik weet niet of er nog iets tussenin is gekomen. Maar in ieder geval EIP menu. Dus kan maar. Um, en van alles en nog wat voor de mensen die het nog niet wisten. We hebben nu motor. We hebben nu uh, dit onopvallend. We hebben nu gewoon lang. VP. Kort. bla bla Kogelwerend. ME. Kom uh, maar lang. Kom maar kort. Oud uniform. Oud uniform. Arrestatieteam. Die zal ik waarschijnlijk niet gebruiken. Want ik vind hem zo mager. Weet je, je hebt ook dat andere arrestatieteam uniform. Ambu kun je nog. Ambu en nog een arrestatieteam uniform, ja, die vind ik ook niet mooi. Nou, uh, weet je, je hebt ook nog eentje en dat is. Uh, ja, die gaan, Ja, ik zal hem even snel laten zien. Heb je de laatste gezien in een video? als het goed is dat hij hier of hier. Hier. Kijk, hier, hier is die veel meer breed en zo, snap je? En ik kun je even nog een spijkerbroek. Nee, dat kan allemaal niet. Dat is wel jammer. Dat was natuurlijk wel vet geweest. Zo'n Maar dat, dat ging niet eventueel nog maken, de maker. Maar ja, dat is veel vetter als je dat dan uh, ja, dan ziet hij er veel breder uit en zo, Maar goed, uh, tatoeage weg. Wij inzetbaar. Kamar Gepanzerd voertuig. We zijn ook Kamar uh, uh, type 2. Ik weet, weet echt niks van de Kamar. Dit is dat ik bij de clan een beetje dingen leer. Type 2 of zoiets. Zwaar bewapend. Dus uh, met de, de SMG. De MP5 is dat in het uh, in Nederland. In het echt denk ik. Uh, we zijn dus uh, inzetbaar rondom Kamalgebied, het, uh, het vliegveld en we gaan gewoon overal heen waar het uitkomt. Ik moet zeggen, ik moet echt wel even wennen. Sorry als je trouwens het uh, blazer op de achtergrond hoort. Het is namelijk 30 graden ofzo. Dan maakt het uh, 37.000 graden op mijn kamer. Want dan is het wel warm. Uh, ja, Ik denk niet dat jullie het echt horen. Maar in ieder geval... Uh, we gaan niet alleen maar op vliegveld blijven, een beetje rondom, een beetje chillen overal. Waar het uitkomt, havengebied pakken, hier een beetje rijden. Hier heb ik ook niet heel vaak gereden. Berichtje, niks aan de hand. We oh. kunnen nog wat kentekens controleren van deze Mercedes. Bleep. Nee, heeft hij niet gepakt. Dan pakken we Van de Hummer voor mij. Melding denk ik ja. Ik twijfelde maar ik ben alleen. Dus ja normaal alleen. Of ja, alleen doe je nooit euh, doe je nooit vervoeren. Dat is gewoon een regel zeg maar. Ik ga de volgende keer gewoon aantrekken. 4, 2, lima, troll, troll, 7, 9, 3. Hoe die is? Ik wil al naar rechts gaan om daar even het gebied te. Euh, te controleren. Gaat hem dat lukken? Zeker lukt hem dat. Neem ik hem even mee naar de parkeerplaats. Volle gas. Hij ook volle gas. Nou, gaan hier staan. Hoppa. En remmen. Oh, Dat is echt dom, dan krijg ik bekeuring voor... Hallo. Hallo, daar. Hallo, daar. Ik wil een uh, rijbewijs zien, John. John, een rijbewijs. 1994, ik denk het niet, John, maar het zal wel. Die is verlopen, daar mag je niet meer rijden. Uh, heeft hij iets illegaals in het uh, voertuig? Kan ik het voertuig uh, doorzoeken? Oké, okay. Ik ben naar Camar, we zitten in een vliegveldgebied. Ik uh, vind... Uh, nu even dat we uh, hoe heet het dat we in het kamargebied met kamar voertuigen mogen controleren zonder reden dat mag we het echt waarschijnlijk niet, ik ga het wel doen we gaan even hier een voertuigcontrole doen, deurtje open oké, okay, deurtje dicht ik kan niemand er zoeken ah, was dat toch altijd nou, het zal allemaal wel maar in ieder geval even uitstappen. Dan ga ik even het voertuig doorzoeken. Eerst u. U wordt gefouilleerd op basis van we zijn een vliegveldgebied. Telefoon gevonden. Ik ga even je auto even staan blijven, want ja. ja Via komen Pipo. Hands up, cream pie, right now. Nou, hand omhoog hoeft nou ook weer niet. Blijf even staan, ja? Ik ga even je voertuig verder uh, doorzoeken. Is hij nou weg? Oké. Okay. Kom eens hier. Ik krijg niet heel bekeuren voor het rijden met een voorlopig rijbewijs. Uh, je voertuig is blijkbaar al uh, meegenomen. Door mijn collega's. Ze zijn nog zo snel Hands tegenwoordig. Voor de rest kon ik geen strafbaar feit vaststellen. Dus je krijgt keuring en dan mag je je weg uh, te voet gaan. Uh, te voet gaan. Uh, volgen, uh, vervolgen, vervolgen is het. Zijn mijn microfoon wel aan, ja zeker. Of nou, zou ook niet schelden, ik weet niet of het Wim was. Wim schot geloof ik. Oei, we moeten even Steam uitzetten. Be right back hè. Anders ziet iedereen elkaar uh, op Steam. Of ja dan zien jullie iedereen op Steam. Nu niet meer. Fijne dag verder. Wij gaan door. Melding. Street Racing. Not in my area. We gaan eens kijken. Lincoln, 18. 3. Oh, daar gaan we wel. Ah, dat ding dat scheurt ook zo, man. Rechts. Vrij. Vrij, vrij, vrij, vrij, vrij. even sturen. En gassen. Zeg er netjes erbij alsjeblieft, uh, voor, voor de zekerheid. Een zijn er twee vrachtwagens? Zijn jullie helemaal gek geworden? Rijdt alsjeblieft, Prio 1. Uh, uh, meldkamer. Uh, twee vrachtwagens in race uh, zijn aan het racen, uh, Oh die politie erbij bij naderen uh, nadere politiegebied. Uh, over. See, ik pak de ene vrachtwagen, pak alsjeblieft de andere. Mijn collega gaat achter de andere aan in het kop, niet bij het tankstation, niet bij het tankstation, voor de team Uitstappen, ben aangehouden. Dat zo doen we dat. Hier komen Goed, daar komt het Goed, truck, dat was ook close, hè? Je bent aangehouden voor race op de openbare weg, gevaarlijk rijgedrag rijbewijs is bij deze ingevuld, we aangehouden, hadden we al gezegd. Voeten worden in beslag genomen. Uh, zal je baas niet blij mee zijn, want ik neem aan dat het niet van jouzelf is. Ik ga misschien even uitzetten. Ja, ik ga trouwens een dikke vette shout-out geven aan team MOH. Natuurlijk voor dit uh, voertuig. Uh, ik word even gebeld, ik moet ze even opnemen, sorry. Zo, daar zijn we weer. Uh, deze people wordt opgehaald. Ja, als je als familie belt moet je altijd even opnemen natuurlijk. Als je deur nou ook dicht doet. Oh sociaal, joh. Dan gaan we meteen door naar de andere vrachtwagen. Die daar waarschijnlijk nog staat. Ah, oh, dat scheelde niet veel. Laatst was ook zo'n gepantserde. Ah, oh, dat gaat met een controller. Ja, en dat... Is... Ja, lekker man. Ja, dat is zo heerlijk. Als je controle... Oh ja, nu denkt hij allemaal van... Uh... Als je ook maar die kabel iets verkeerd van je controller hebt. Op zich staat hij best goed geparkeerd. Maar als je... Die kabel van je controller ook maar iets verkeerd hebt. Dan... Uh... Dan denkt hij van, hij is allemaal knoppen aan indrukken. dus ik ga al die knoppen even, uh, uh, oh dat is mijn deur weg. Ik ga al die knoppen gebruiken, dus net zag je weer dat ik uitstapte en gas gaf en uh, de, de trainer allemaal uh, opende. Uh, in ieder geval, twee verdachte aangehouden, waarvan uh, één vrachtwagen in midden op straat staat. Even een takeltje voor vragen, dankjewel meldkamer. En dan gaan wij uh, door. Maar laatst was er zo'n uh, voertuig gecrashed. Zo'n gepanzerde en dat was niet deze kleur. Maar dan heb je nog zo een was dat. Zo'n kleur. Die is ook wel vet. Die is ook wel vet. Zullen we deze pakken? Ja, die is ook wel vet. Hij bestaat wel niet meer, want hij is gecrashed natuurlijk. Ik weet niet of ze nog één of twee is. Ze hebben er vast wel meerdere. Uh, nou, maar dat kunnen we gaan eens kijken. Hier wordt meteen overval gepleegd, alsof het uh, toeval is. Dat was niet gepland. Maar we zijn er toch. Maar als je C, kom naar buiten met je handen omhoog. Hallo. Waarom ben ik al mijn dingen kwijt? Huh, ik had toch allemaal. Ah, Oké. Okay. Hallo. Wapen laten vallen. Wapen laten vallen. Opstaan handen omhoog. Oeh, hij ja, had zijn handen omhoog. Ik kwam aan het schieten. Liggen. Ik ben wel geraakt geloof ik oeh dat is soepeltjes ik ben aangehouden. Is die man nog... Oh nee, hij zit daar. Niet antwoord verplicht recht, op man of Gaan Ik ga gewoon laten komen. Ik had toch allemaal zijn scopen. Nee, Heb je die dan kwijt of zo? Tot ziens. Flashlight, scopje. Oké. Als ik kunt scopen, snap je toch. Nee, alles goed. Hij is er weg. Oh ja, diep hier. Ben ik geraakt? Ja, in mijn elleboog plooi. Ja. Bericht voor alle wagen. Nou, oh, en daar ook. Nou, we gaan meteen maar daar eens kijken. Het is gewoon allemaal een beetje van alles uh, door elkaar. Gewoon lekker even meldertjes pakken met deze zieke Mercedes G-klasse gemaakt. Team MA shout dus naar hun en ja zo ging die crash dus ook in uh, amsterdam nee ik weet niet hoe die crash ging het zag er in ieder heftig uit uh, in ieder geval lag een blauw pitje op straat dat geeft ook gewoon een teken tot de mercedes uh, uh, tot de mercedes deze dus met spoed reed. Uh, betekent niet tot de auto die waarmee het ongeluk gebeurd was uh, het schuld was in dit geval was een audi een gewone burger die had een ongeluk gehad met de dus, uh, mercedes g klasse en ik vind het nou altijd raar om te zien dat mensen dan meteen die Audi de schuld geven. Zo van, ja hij reed met spoed dus het is de schuld van de Audi. Ja dan zeg ik ook van, ja jongens ik ga niet daarop reageren. Ik ben niet zo iemand die daar dan op reageert op Facebook en zo, Maar dan zeg ik wel van, ja jongens weet je, jullie kunnen wel allemaal, of dan denk ik dan. Kunnen we allemaal die Audi de schuld geven. Maar waarom reed deze Mercedes niet veel te hard? Of waarom uh, was ze niet de schuld van de bus die daarna, ik zeg maar iets. Weet je... We moeten niet oordelen als we er niet bij zijn geweest. Einde bericht. Stop hier. Ik ga even een controletje doen van het voertuig. Hij stapt uit als je het nou laat. Uitstappen. Ik weet niet wat je wilt doen, maar je stapt. Handen omhoog. Oké. Okay. Weet je, hij stapt uit. Ik ben weer mijn attachments kwijt. Ook bij deze had ik een flashlight. Weet je, maat. Je hebt de verkeerde voor je. Want ja, je stapt uit. Het is echt geen reden om een wapen op hem te richten, maar ik vertrouwde in hem gewoon niet. Heb je wapens bij? Een collega vraagt om een assistentie. Ga je fouilleren? Kan het je handboeien omgedaan of niet? 12.05, ik ben onderweg. Dat is gehoord. Kan best je busje verjeren? Doorzoeken, sorry. Ik kan hier verjeren. Ik kan hier een auto verjeren. al wat rare uh, dingen achter, of uh, bij de uh, bestuurders uh, ding even hem bekijken ja collega vuurwapen, hou maar uh, aan verboden wapen bezit hebben we toch nog iets om er voor aan te houden That's nice. want ja wegrijden is niet echt verboden natuurlijk zet hem hier neer, mag je hem hier ophalen de rest van de bus hier is clear dus uh, ik vind het goed zo we gaan weer een beetje richting vliegveld Dat we even ze afsnijden en dan gaan we hierop. En dan gaan we hier remmen, want deze mevrouw wil oversteken. Oh wacht. we hebben een melding afgerond, dus moeten we via X. te oh. Achtervolg de voet van een collega. Wij gaan even helpen. Zet erom in de buurt. Wie wat maar? Hallo? Oké. Okay. Ik los het zelf al op. We komen daaronder. Hallo? Adam. Ah, daar. Even tegen het verkeer in gaan rijden. Zo, de volgende voet, twee personen, 1 gaan we klem zetten. Ik ga de andere tegenhouden. Staan blijven. Luister maat, je bent aangehouden, je gaat meewerken voor het getest. Heb je dat begrepen? zoet. liggen. Heel goed. An anders gaan jullie leven achter die andere aan. Kan hem niet aanhouden. Oké. Press E. Dat doe ik. Oké, okay, dan you. niet. End, control End, End kaal uit. Control-I. Nee. Even kijken bij die andere. Ik moet even, echt even cleanen. A bunch of oh, jij bent eronken, yeah. geloof ik, hè? Oké, okay. een raar. Attention unit 6, all 20. We hebben een civilian requiring een disturbance. disturbance. en we gaan door ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 0, 7, 07 yankee echo oscar 3 1 4 ga je dan iets verder door en stop niet per direct met remmen die nog ja laat maar zitten 7 te volging uh, voertuig die langs de kant staat niet verzekerd reed uh, door rood uh... een uh, lichtbruine nou ah, dat was een pit dat is ook goed door maar een lichtbruine Peugeot uh, richting vliegveld over Stoppen! Stoppen! Handen omhoog! Handen omhoog! Goed zo man! Liggen! Ja daar zou ik ook voor uh, bang worden. Zo, je bent aangehouden, negeren stopteken. Niet de hand verplicht, recht op het advocaat, ga naar het bureau. We sluiten de dienst af met een melding. Uh, personen zou zwaar bewapend zijn. Dat is verhoor. Zou je rondlopen op of rondom vliegveld. We gaan een kijkje nemen. Eventueel al uh, uitschakelen. Waarschijnlijk eerst te plaatsen. We gaan hier uh, rustig benaderen. Ook waarschijnlijk hier rechts er... Oh, dat stond een pilaar. Hier rechts rond. staat. Oh god. Nee, is dat nou een wapen of niet? Ik zie het echt niet. Nee. Ik zie wel dat onder iemand lopen, geloof ik. Hier liep er iemand hè. Ben ik nog weg aan het worden? Waarschijnlijk wel. Het kan, we treffen niemand echt aan in het gebied wat hij ons heeft opgegeven. meldkamer ik neem mijn woorden terug ik heb hier een vuurwapen gevonden op de grond wij gaan uh, gebied veilig stellen en kijken hoe en wat ik ga die meneer toch even aanspreken die daar loopt hoi ik snap dat je werkt hoewel heb je handen zien voor mijn Stop, veiligheid police. heb je iets gezien Graag een statement, uh, ik weet niet of dit goed gaat hoor. Goed. Oké. Okay. Dank u wel, fijn dag verder. Melding is los. Uh, nou we gaan nog maar eens kijken. Hier, uh... Nou dan gaan we naar die. Dat is hier een vuurwapen aangetroffen. Is veiliggesteld door mij fictief dan wel wordt meteen geschoten door een, een gang. Hier, op het, uh, hier verderop. We gaan er snel heen. Want ja, ik weet, we weten niet hoe ze op het vliegveld zijn gekomen. Oké, okay, spoedassistentie. En ik weet niet wat de politie doet. Maar het AT is in ieder geval ook uh, ter plaatse. Ik iets. Hebben we hebben een vliegtuig gekregen zo meteen. Hoi. Sup. Wij zijn cool met z'n allen. Foto! Oké okay, mensen ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken op jullie een leuke video vonden. Ik zie jullie graag over twee dagen bij een nieuwe video zoals altijd. En uh, shout het naar hem, hem, hem, hem, uh, hem, hem, hem en team MH natuurlijk voor deze auto. En Daan, mijn Matti voor deze uniformen niet te downloaden helaas. Um, ja dat was hem eigenlijk.